Jij wordt ook geplant. Ja, ik word ook geplant. Jij bent een, ja, een geplant ben jij hè? Ja. Een paar weken ja. zijn er heel veel. En dan moet je dus, Ginny. moet je dan, uh, Ginny, moet je dan ook water geven elke dag? En dan groeit ze? Is dat de bedoeling?